Oké, okay, hallo, ik ga uh, opgave 68 uit het boek VWO 3, bladzijde 127, uh, ga ik met jullie behandelen. Het gaat over elektriciteit. Je ziet hier al getekend, een beetje schots en scheef helaas, uh, zeg maar een parallel schakeling. Je ziet dat er drie weerstanden in zitten. Deze weerstand hier, R1, daardoor loopt de stroom I1. Dan zijn er twee weerstanden die hetzelfde zijn. R2 noemen we dat. En door elk loopt er ook een I2. Nou, de gegevens die we hebben, dat zijn R1. En dat is gelijk aan 90 ohm. En we hebben ook een stroomsterkte 0,15 ampere. En die loopt dus door de weerstand 2. Nou, laten we dus eerst even gaan kijken... Wat er precies gevraagd wordt bij A. Okay, bij A willen ze dat we berekenen We rekenen de stroom. En dan hebben we het over de stroom die loopt hier door dit puntje heen. Dus je kunt zeggen dat we het hebben over de totale stroom. I totaal. Nou, de totale stroom is gelijk aan de stroom die loopt door de ene weerstand, dat is I2, plus de, weer, de stroom die door deze weerstand heen loopt, dat is ook I2, plus de stroom die loopt door deze weerstand, en dat is I1. O, ik bedoel natuurlijk i 1 en ik maak er een knuppotje van. Um, kras, kras, kras. 1. Nou, i2 weten we. Dus ik heb hier 0,15 plus 0,15 plus i1. Nou, i1 die ga ik nu berekenen. Dus dat doe ik even op deze manier. Kom, ga je even aan de kant. En we weten dat... Weerstand is gelijk aan de spanning gedeeld door de stroom. En we gaan in dit geval gaan we kijken naar alles over weerstand 1. En dan kan ik deze formule die kan ik omschrijven op de volgende manier. En dat is namelijk dat die stroom door weerstand 1 is gelijk aan de spanning gedeeld door de weerstand van 1. Nou, wat was dat ook alweer? En als je in de opgave kijkt, zie je dat dat 9 volt is. En je ziet dat die weerstand 90 ohm is. En dan komen we op een stroomsterkte van 0,1 ampère. Nou, dat is mooi. Want die 0,1 ampère, die willen we hier hebben. Dus we krijgen nu een i totaal is gelijk aan 0,15 plus 0,15 plus 0,1 is gelijk aan 0,4 ampère. Dat is het antwoord wat we willen hebben bij A. Nu gaan we door. Nee, even een nieuw kleurtje, want nu gaan we bij B verder. Bij B is de vraag: bereken de grootte van de weerstand R nieuw, of R totaal, als we al die weerstanden zouden vervangen door één weerstand. Maar let op: je mag dus niet gebruik maken van de parallelformule. Hmm, hoe gaan we dat doen? Nou, het idee is dat we gaan kijken: ik heb dan een grote schakeling met 9 volt afspanning. Ik heb een stroom van 0,4 ampère. Nou, wat is dan de weerstand? Schrijf het nog eventjes op, dit is meer informatie. U is 9 volt. Ik zeg I is gelijk aan 0,4 ampère. En wat is die R totaal? Dat is de vraag. Nou, dat gaan we als volgt doen. Weer hier de formule. R is gelijk aan U. Gedeeld door i. En dan hebben we dus te maken met 9 gedeeld door 0,4. Nou rammel dat maar eens lekker in je rekenmachine. Dan komt het uit. 22,5. Oh. Dan hebben we ook b gehad. En dit is het antwoord bij nummertje b. Nou, we gaan weer een nieuw kleurtje pakken. En een nieuw kleurtje doen we bij C. De vraag is, bereken de waarde van R2? Nou, wat weten we allemaal van R2? We weten dat de spanning bij R2 is gelijk aan 9 volt. We weten dat I is gelijk aan 0,15 ampère. Dus hier gaan we eigenlijk exact dezelfde truc uit halen als we, we bij B hebben gedaan. Dus dan doen we R is gelijk aan 9 volt gedeeld door 0,15. En dat was gelijk aan, dus niet vergis, 60 ohm. En dat is ook weer hier het antwoord op vraag C. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag. Ja, dat gaan een beetje kleiner worden. Oeh, wat doe ik nou? We gaan naar... Ik ga hem weer zwart maken. D. En die kunnen we op twee manieren doen. We moeten namelijk de nieuwe weerstand of de R-totaal met de parallelformule... Nou, ik weet dus dat 1 gedeeld door R totaal is gelijk aan 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. En ik heb nog een keer een R2, dus die gaan we allemaal neerzetten. Nou, ik ga hem nu doen op de manier met breuken. Zijn er zijn nog andere manieren hoor. Maar nu doen we eerst met breuken. Oké. Okay. Dus dan doen we, dit is 1 gedeeld door 90 plus 1 gedeeld door 60. heb ik net uitgerekend. En die andere is dan ook 1 gedeeld door 60. Nou, dat staat een beetje slordig, dus dan zeg ik... 1 gedeeld door 60 plus 1 gedeeld door 60, dat is 2 gedeeld door 60. Dus hier kan ik zeggen, 1 gedeeld door 90 plus 2 gedeeld door 60. Dan nou ga ik hier een gelijke noemer maken. En die gelijke noemer tussen 90 en 60 is 180. 180, dat is de gemeenschappelijke noemer. Dus we gaan alles naar 180. Toeschrijven. Dus ik heb hier, dat is dus 180, hoe vaak pas 90 in 180, nou, dat is 2 keer, plus, nou om van 60 naar 180 te komen moeten we hem vermenigvuldigen met 3, stond al een 2. Dus 3 keer 2 is 680ste, is gelijk aan 2 plus 6 is 8. 180ste nou we hebben dus uh, 1 gedeeld door R totaal wordt nu dus 8 gedeeld door 180 ik ben geïnteresseerd in wat nou exact die totale is, dus niet 1 gedeeld door R totaal dus ik breng die R totaal boven de deelstreep en eigenlijk draai ik zeg maar die R totaal om want eerst was die Boven de deels, was die, onder de deelstreep. En de 1 boven de deelstreep. En ik kantel dat gewoon om. Dus dan moeten de andere twee dingetjes. 180 en 8. Die moeten ook van plaats verwisselen. Dus nu komt 180. Die eerst onder de streep was. Die komt boven de streep. En 8 komt onder de streep. Nou als je dit uitwerkt. 180 gedeeld door 8. Dan komt er uit. 22,5. En vergeet nou niet om de eenheid erbij te zetten. En dat is natuurlijk de oom, het oefijzer of het hoofdje van het mannetje zonder gezichtje erin. Nou, nu wil ik dit ook nog eens eventjes op de rekenmachine manier doen. Want het kan best zijn dat jij zegt, ja, dat wil ik helemaal niet op deze manier doen. Dan gaan we als volgt doen. 1 gedeeld er totaal. is gelijk aan 1 gedeeld door 90 plus 1 gedeeld door 60 plus 1 gedeeld door 60. Dus dit is de rekenmachine methode. Goed. Dit typ je gewoon in, in je rekenmachine. Met een beetje geluk heb je op je rekenmachine iets. Een knopje, en dat knopje dat ziet er zo uit. 1 gedeeld door x. Of het knopje kan er ook zo uitzien. Dat is de x min 1. Dat doet exact hetzelfde. Nou, als ik dat doe voor 1 gedeeld door 90, dan kom ik uit op... 0,0 en een hele hoop 1'en. Dan heb ik met 1 gedeeld door 60, heb ik een 0, een 0, een 0 en dan nog eens een keer een 1. paar zessen. En dat gaat zo'n tijdje door tot ik een 7 heb. En dat moet ik eigenlijk nog een keertje doen. Plus 0,016667 Ga nou niet hier direct afronden, want dan gooi je een heleboel waardevolle cijfertjes weg. En dan wordt je uiteindelijke antwoord een heel stuk anders. Dus als ik dit bij elkaar, als ik dit zo allemaal netjes bij elkaar optel, dan krijg ik uiteindelijk hier zo dit getal: 1 gedeelte R totaal is gelijk aan 0,044444. En als ik nu als allerlaatste er totaal wil weten, dan is dat 1 gedeeld door 0,044444. En dan komt uit. Hé, hey, dat is leuk. 22,5. Oh, en dan maak ik het allemaal weer iets kleiner. Dan zien we het hele verhaal: kijk, de breuken en de rekenmachine manier. En dit was het.